Hallo, mijn naam is Aranke Rewijk van BDB Coaching voor alleengeboren tweeling en vandaag heb ik weer een afspraak met een, een paar mensen om um, um hun verhaal te delen. En um, nou, naast mij staat uh, Jan. Jan, welkom. Hallo. Jan, hi. Heel leuk dat je mee wilt doen. En um, nou, ik stel voor dat we een stukje gaan lopen en dan uh, ga ik gewoon een, een aantal vragen aan jou uh, stellen. En, um, Jan, ik, ik ken jou verder niet en uh, vind ik vind het erg leuk dat jij je gereageerd hebt. Uh, de eerste vraag ga ik aan jou is, hoe lang weet je eigenlijk dat jij in alleen van een tweeling bent en je liet mij weten dat je mogelijk een broertje hebt gehad, hè? Dat... Zo is het gevoel wel, Dat ja. is het gevoel, ja. ja, ja. En, en hoe lang is dat gevoel al? Nou, het is een hele lange zoektocht, ja? uh, dat er altijd een soort leegte was. Ja? Dus ik ben mijn hele leven eigenlijk wel op zoek geweest. Uh -huh. uh, en dat was ook naar het kind, kind in jezelf, ja? was eerst die zoektocht, dat ik op een gegeven moment het boek van... Die Duitse mensen, Oosterman. Ja, de mannen, ja, de Ramen en de Moeders. Toen ik dat las, ja. denk ik dat klopt. Ja. En uh, informatie in dat boek, uh, ja, dat, dat sprak me aan, dat herkende ik niet meer. En wat was het wa wa wa wa wa waardoor je het gevoel had van: ja, dit, dit klopt? Dus, uh, kun je dat op het moment nog terughalen? Nee, dat, dat is het bijzondere in die zoektocht. Ja. Zodra je het vindt, is het goed. Ja, ja. En dan ben je het ook weer bijna vergeten. Oké. Okay. En dan klopt het. En toen heb, dus je zegt eigenlijk, van, je hebt op het moment dat je het dus wist, heb je het meteen een plek kunnen geven, zo van oké, okay, uh, gevonden, ja. check en door. Ja, die herkenning, herkenning, ja. en dan zoek je steeds meer herkenning. Uh, ja, dit, vooral het gevoel dat je een leegte hebt, ja. dat je maar op zoek bent, uh, nog iets zijn. Uh, dus uh, dan lees je maar, lees je maar en dat boek bracht me herkenning. Oké, okay, dus voor die tijd heb je ook heel veel boeken gelezen, zeg je? Ja, ja. Ja. ja, ja. ja. En dat was meer in persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is wel Als dus je bij de kast voor boven, veel de boek viel, ja, ja. ja, dat is wel heel herkenbaar. En ook, ook een, een paar jaar in regressietherapie gezeten. Ja. Maar dat was meer naar, naar, naar het kind in jezelf zoeken. Mm -hmm. En op een gegeven moment zei zij: Nou, ik heb je genoeg basis gegeven, nu ja. kun je zelf verder zoeken. Oké, okay. en dat heb je eigenlijk gedaan? Dat heb ik gedaan. Toen ben je gaan lezen en toen kwam je eigenlijk op dit boek langs het ja. geleden. Ja, want ik kwam Weet het boek uit. <laughs> Geen idee. Nee, dat zal, zal een jaar of tien, ja, tien geleden dat dat zijn. denk ik. Ja, ik weet ja. ook niet precies wanneer het voor het eerst ja. uitkwam. hoor. En, en daarna dus, kwam jouw boek. Ja. Als ik twee hondjes was. Ja, en die heb je ook gelezen. Die heb ik ook gelezen. En was dat ook herkenbaar voor je? Want dat is natuurlijk vanuit mijn persoonlijke beleving, ervaring. Dus dat is... Een, was dat toch dan wel herkenbaar voor je? De, de, of? Nou, die herkenning was er ook al een beetje, maar dat was nu meer de vraag. Staan er in het boek ook handvaten ja. om zelf mee verder te gaan. Ja. Hoe kan ik ermee omgaan? Uh -huh. Hoe kan ik het vullen? En niet steeds in valkuilen vallen van oh, ik moet die leeg te vullen. Nee. Ik okay. blijf in, uh, ja. in mijn tweelingbroertje hangen. Zeg uh -huh. maar. Ja, en, en stonden er inderdaad handvatten? Stonden er inderdaad handvatten in waar je wat aan gehad hebt? Uh, ja, dat kan ik moeilijk terughalen. Oké. Okay. Want uh, ik hoor ook wel eens van mensen dat ze bepaalde oefeningen gedaan hebben die in mijn boek uh, stonden. Ja, die oefeningen die, die repeteerden steeds yeah. totdat het goed is. Oké. Okay. Dus die heb je inderdaad ook al, gedaan, al die oefeningen maar... doorgegaan. Oké. Okay. Ja. Ja. En, en dan een mooi. aantal malen. Ja. En, dan, en, en als je dan weer zo, die leegte voelt en je denkt: nou, ik heb het behoefte aan, lees je het nog een keer. Ja. En op een gegeven moment. We we dat niet helemaal meer. Uh -huh. uh, en, toen, uh, en dan google je heel vaak yeah. of je leest in, in de bronnen van andere boeken uh -huh. uh, welke je gelezen hebt. Yeah. En dan is dan wel het beste boek wat mij tot nu toe geholpen is uh, The Healing Path of Althea. Oh ja, van Althea, ja, van ja. Althea Heten. Ja, Althea Heten is een Engelse psycholoog die veel onderzoek heeft gedaan naar uh, ook uh, dit, dit fenomeen. Dus, uh, dus die heeft ook meerdere boeken hierover geschreven, dus dat kun je ook zoeken op internet. Maar als ik even eens kijk wat de impact voor jou hiervan is geweest, um, ja, het, het, het verschilt heel erg per persoon. Hè? De, de een die, die um, daar is de impact echt immens, die, die heeft ook veel moeite om, om ja, uit dat rouwproces te komen. Hoe is dat voor jou dan geweest? Uh, dat rouwproces kwam. Zo nu en dan op andere manieren naar voren, maar ook een ondefiniërbare pijn soms ja. van binnen. In, in je lichaam echt fysieke pijn? Ja, de, de fysieke pijn, dan, dat je het gewoon zegt doet zeer, ja. doet zeer, en, uh, en, maar dat, dat is niet zo vaak. Nee. En uh, ja, waar je het verder in ziet, is denk ik toch wat je in je leven doet mm -hmm. en daarom had ik veel in het boek van Altia. Ja. Die, die zegt dat je die droom eigenlijk in stand wil houden, want ja. het is veilig. Dus, dus je gaat zorgen voor je broertje. Ja. En dat doe je ook in je dagelijkse praktijk. Ja. En dat zie ik heel duidelijk in het werk wat ik gedaan heb mm -hmm. en waar ik nu ook mee stop. Ja. Dus ik ben nu ook op een punt ja. om, om mij meer zelf te laten zien. Ja. Vandaar, dat, ik Vandaar dat je ook mee wilt doen? Ja, ja, ja, ja. mooi. En, en dan kun je de zorgboerderij, het werk wat ik nu 15 jaar doe, ja. Eigenlijk wil zien als een vervanging van mijn tweelingbroertje. Ja. Je gaat voor hem zorgen, uh -huh. terwijl je jezelf eigenlijk een beetje naar beneden jezelf, Je zet jezelf op de tweede plek om, ja. en de ander op de eerste, ja. ja. Maar kun je dan dus de dus conclusie trekken dat je jezelf minder op de tweede plek zet en steeds meer op de eerste plek? Of, ja, ja okay. duidelijk. En, en, maar hoe voelt dat? Voelt het egoïstisch? Of... Is dat nu een gevoel van, oké, okay, dit klopt? Dat klopt ook, ja. Ja, ja. Dat wil ik nu ook graag. Ja, oh, mooi. Maar soms herken je dan wel een schuldgevoel. Ja, tuurlijk. Ja. Want ik had laatst dat gesprekje met jou over het fragment op televisie over tweelingen. Ja. Waar een tweelingzus was overleden. Ja. En bij haar raakte mij dat oh, ja. schuldgevoel. Oh, ja. ik leef nog en ja. zij niet. Ja. ja, weet je, je kan het op een gegeven moment natuurlijk een plek geven. Maar ja, er zullen altijd momenten zijn in je leven waardoor je weer eventjes gewoon ja, aangeraakt wordt. Ja. Maar goed, de vraag is inderdaad ja, blijf je er dan in hangen? Ja. Of, of kun je het inderdaad echt een plek geven en, ja. en de dan, de dat is duidelijk niet zo. En nee. dat, dat geeft het boek ook aan, die, die beeldspraak van die hangbrug. Die heb jij ook eens gebruikt in de nieuwsbrief. Je ja. komt van de hangbrug, hangbrug naar beneden. Mm -hmm. En dan kom je, de, de zwaait je heel erg. Ja. En dan ga je stapje voor stapje omhoog. Ja. Dan gaat het wel stapje voor stap. Ja, precies. En dat is het vaak wel, hè? dat mensen het ontdekken en dan heel snel weer terug willen, omhoog willen, maar zo werkt het natuurlijk. Zo werkt het nee, niet. precies, nee. het is echt stapje voor nee. stapje. Ja. Ja. Hey, um, heb je nog um, adviezen of, ja, of, of tips zeg ik wel eens voor mensen? Um, misschien in dit geval ook wel voor mannen, want ik merk dat vooral vrouwen er op een andere manier, echt totaal andere manier mee omgaan dan, dan mannen. En, um, ja, dus ik, ik weet niet, misschien aan de mannelijke kijkers dat je nog eh, adviezen hebt of tips hebt. Want... Ja, ik, ik zie dat mannen er anders mee omgaan met dit verlies ook. Vaak verliezen zichzelf uh, in, uh, in het dagelijks leven door, um, door eigenlijk elkaar te gaan werken. Om er niet te veel bij een gevoel uit te komen. En want op het moment dat je stil zit en niks doet, ja, dan ga je gewoon voelen. En ja, dan voel je die leegte. voel je leegte. de leegte precies. En dat is heel vaak eng. Ja, dus valt dus... valkuil om die leegte op te vullen. Maar dat ja. kan met werk, ja, precies. Ja. Een, soort, een soort zekerheid van werk. Dat heb ik, mm -hmm. heb ik in het begin daarvoor, heb ik, denk ik 15 jaar me geweest. dat hebben we het oude bedrijf ja. overgenomen. Het was wel een zekerheid om me daar aan vast te houden. Ja. Maar op een gegeven moment gaf me dat geen energie. Dat vraagt alleen maar energie als ja. je dat doet. Dus ja. ja. zoals dat nu ook weer met de zorgboerderij Het werkt eerst wel, maar dan gaat het energie vragen ja. omdat het niet echt doet. Ik ja. heb het dat ook gehad? Ik vind me verslavingsgevoelig. Ja. Uh, op een gegeven moment val je daar steeds weer in terug en steeds ook dieper terug. Ja. Uh, uh, niet dat je een alcoholist bent, maar als je drinkt, dan nee, probeer dat gaat te drinken. Ja, ja. Maar ja, dat krijg je niet voor. Dat weet je niet voor. Nee. Dus uh, dat was, uh, heel, heel, vind ik wel heel mooi te vertellen. Dat gebeurde weer een keer op een vrijdagavond, Ja. een Baal, baalding. baalding ja? De volgende ochtend was het nog zo en ik kreeg een soort regressie. Dat mijn vader, ja. die nam, een tweeling ja? Van mij over en die zei ik ga er weer voor zorgen. Oké, okay, en jouw vader was op dat moment al overleden? Ja, okay. ja. En vanaf die dag uh, roken en drinken, ik kan wel niet meer Ik, ik zag als ja. ik het weer even te moeilijk heb, dan denk ik gewoon. Ik zou ervoor. Ja, precies, ik hoef er niet meer te doen. Nee. Ook niet op een andere manier uh, te zorgen. Nee. Dus dus, dus dat voor andere mensen zorgen. Nee. Nee. Ja. En um, net wat ik zei, heb je nog, nog tips of adviezen voor mensen? Well, nee, ik denk dat blijf bij jezelf en kijk steeds naar jezelf. Ja. ja, maar dat is soms wel makkelijk gezegd, dat blijft bij jezelf, ik, ik snap wat je bedoelt. Nou, je, je gaat, is, uh... ja, als je bewust bent dat, dat het soms misgaat en waarmee je bezig bent die de oplossing is, dat komt denk ik dan ja. op een gegeven moment, dan kun je daar steeds in doorgaan. Of als je gaat je afvragen, hé, waar komt dat vandaan? Ja. En ja, je, je, je zoekt een, je, al, ik ben altijd gericht geweest op dubbel getallen. Voordat ik het wist al. Ja. En dat gaf ge me zo zeker uit. Ja. Ik, eh, eh, hm. Voordat ik eh, een stap in mijn leven zette, kocht ik iets voor mezelf. Ja. Wist ik ook nog niet dat, dat het iets met tweelingen te maken had. Maar dat was een heel mooi houten beeld van twee identieke dolfijnen. Oh. Dus die stond in de kamer, ja. dat was mijn troost. Maar ik, ja, toen wist ik het nog niet. Nee. Dus pas later, eigenlijk, toen je dit wist, ben je ook door je huis, heb je door je huis kunnen lopen. En je misschien meerdere aanwijzingen ja, gezien. Ja, ja, ik denk, hé, hey, waarom heb ik dat zo gedaan? Ja, dat herken ik ook wel hoor. Dus ja. <laughs> dat ja, was dat bijzonder. Cool. Maar ik ja. denk dat toch dat je je eigen weg moet gaan. Ja, ja nee, dat, dat is zo. En ik zeg ook altijd: er is geen pasklare oplossing. Dat is, het is voor iedereen weer anders. En als ik jouw verhaal nu zo hoor, jij gaat er weer heel anders mee om dan, dan iemand anders. En, ja. Maar als je de weg gaat, komt de oplossing. Ja, je moet inderdaad wel de eerste stap zetten. Ja. En, en terug kun je dan eigenlijk niet. Nee, nee, nee dat lukt ook niet. Nee, precies. Is, uh, okay. ja. En heb je zelf nog iets wat je graag zou willen delen of, of uh, met de kijkers? Nou, nee, maar uh, ja, als je dat proces doorgaat, ja, wees niet bang, uh, na elke stap wordt het alleen maar beter. Ja, ook al denk je misschien van tevoren van hier kom ik niet meer uit. Ja, ja. ja het wordt beter. Ja. Door beter. Ja, mooi. En je wordt steeds, steeds minder uh, onzeker en bang om die volgende stap te zetten. Ja, ja dat is zeker waar. Dat is uh, herkenbaar. Hey, mag ik je hartelijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek ja. in het uh, prachtige zonnetje. Dat ja. is, uh, goed. En uh, mocht jij nu na het kijken van dit filmpje nog uh, vragen of, of, uh, of, of meer willen weten, dan kun je natuurlijk altijd kijken op www.alleengeborentweelingen.nl. En mocht je mij specifiek nog vragen willen stellen, dan kun je hem altijd via de website een mailtje sturen. Dus dat is goed. Dankjewel voor het kijken. Dag!